Dus superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik ben hier samen met Blondie en ik ben in sets. We zijn allebei het licht roze en ook het zadel. En daar is Daan bezig met Kier. Goedemorgen! En wij spreken iedere zaterdagochtend af om samen TikTokjes te maken. Dus wij gaan nu volgens mij even naar een weilandje toe. Dan gaan we mooie fotootjes maken eerst. En uh, ga, we gaan ook een paar opnemen. Oké, okay, we zijn inmiddels even op weg naar iets waar we foto's kunnen maken. Met Blondie. En hier achter ons Kiriwiri, die voor het allereerst in zijn leven op buitenrit. Ja, op buitenrit, van de trein af is. hij is wel heel braaf, toch? Ja. De verbazing in de haar stem. doe nu billentraining. Ik weet niet precies wat er dan billentraining aan is. Kier vindt de bandages in ieder geval heel spannend. Dus dan tilt hij extra zijn benen op. Ik heb les. Om, uh, ook acht minuutjes. Samen met blondie. Ik heb les gedaan. Ik heb er erg veel zin in. Ja, ik ga het wel. Ja. <laughs> Die blondie loopt ook gewoon tegen het raam, man. Oh ja. Okay. Die les gehad. En het ging vandaag best wel heel erg goed. Dat je vandaag altijd. Wat ging er dan goed aan? Ja, we hebben vandaag op wat andere, di op andere dingetjes gelet dan normaal. Want de Suus van de Zadelmaker die had gezegd dat ik meer op rechts moest gaan rijden. Dus dat hebben we ook meer gedaan. En we zijn meer gaan wijken, meer voltjes gaan rijden. En dat, is een, dat is een aardig geluk. we afspoelen. Ja, want het is echt heel warm, want het is nu. Oké, okay, ik ga het nakijken. Bijna. Ja, wat wil je weten dan? Hoe, hoe warm het is. Oh ja, dat is toch niet belangrijk. Het is op dit moment 19 graden met een zonnetje, dus dat voelt aan als 25, dus het is heerlijk weer. Hallo, ik ben bij de Blonde Pony. Ik heb vandaag een drukke dag gehad al, want ik ben naar school geweest, weer voor het eerst. Ja, dat was best druk. Ik heb een geoefend. Ik ga Verona en Boris ga ik logeren. En de meisjes gaan ook nog even op de wei. We hebben nu een tijdstip eerder. Dus nu van 3 tot 5. Dus dat is ook wel heel erg fijn. Want dan wordt het niet heel laat. Want ik moet natuurlijk weer gewoon naar school toe en daarmee beginnen. En het veulen is geboren hier. Het is een hengstje. Ik weet nog niet of ik er mag filmen. Dus uh, dat ga ik nog even navragen. Ze staan echt altijd super dicht bij elkaar. Oh, wat is Blondie vies. Ja, ik denk ik maar even gaan beginnen met Blondie poetsen en, uh, en in de stapmolen. Ik heb Blondie gepoetst. Verona die heb ik in de stapmolen gezet. En Blondie ook. Boris ook. Ze staan nu met z'n drieën op een rijtje. Als eerste hebben wij hier... Verona. Dan gaan we door naar... Dan gaan we naar voren. Ik heb hier de longeerlijn. En ik ga naar buiten toe Vrona halen en lekker met haar freestylen. Dinsdag. dinsdag. We hebben zondag niet gefilmd, want toen idee. was het moederdag, uh, ja, toen zijn we een chill dagje thuis geweest. Gisteren, wat hebben we gisteren gedaan? Ik ben weer naar school toe geweest. Oh, toen heb jij wel gefilmd? Ja, heel veel. Dus dat was prima, dus dat hebben jullie allemaal gezien. En nu is het dinsdag en Rick had het geniale idee dat we gingen filmen hoe het is om Blondie te zijn. Dus Blondie heeft nu de GoPro op haar hoofd Kijk daar! Kijken. En dan kunnen jullie meekijken met het leven van een paard. Het is weer wat anders. Uh, we gaan poetsen en rijden denk ik? Ja! Uh, Tess en ik gaan even rijden in de buitenbak. en koep scheppen dus dan doe ik altijd even de zaal als een losser maar deze buitenbak nodig uit om te rollen blijkbaar met als gevolg dat ze met zadel en al door de knieën dook ik was nog op tijd dus toen kon ik toch nog even zeggen dit gaan we niet doen ik heb het niet op film jammer maar ik was wel boos wat zijn jullie aan het doen? Ja Thuneet wat zijn we aan het doen? Mosterd maken Mosterd? Ja. We zijn slobber aan het maken, voor de paardjes. Yeah, oh, ja, slobber. kijk! Dit is de slobber. Ja, maar dat moet eerst, hoeveel uur moet het bekent, uh, test Zes uur. Zes uur, dus ja, dat we, kunnen we nu nog niet gebruiken. Dus over zes uurtjes kunnen we dit aan de paardjes geven. Oeh, is lekker. kijk, dit is slobber. Ja, maar we moeten eerst nog even trekken. Wat is trekken? Nou, nou in ja, al deze deze bellen. In al deze brokjes... En er gaat allemaal water zitten, waardoor deze broekjes heel groot worden. En dan... En dan, uh, nog en dan nog... handen afdrogen misschien? Ja. Eerst even afvoelen misschien. Uh, oh. ah. Je wordt ook afgespoeld ja. door de slang. Zo. Wij hebben gereden. Ja. Wij gaan naar huis toe. We gaan eten. En morgen ga jij in de ochtend weer naar de Arkhoven toe. En ik ga overmorgen weer naar school. En morgen ook naar de arkhoeve. Ja, morgen ga ik ook naar de arkhoeve. En overmorgen ga ik weer naar school. Tot morgen. Ik ben hier samen met Boris. Boris is vandaag erg geïnteresseerd in van alles en nog wat. Ik ook. Oh, ik heb vandaag les samen met Boris. Uh, vandaan. En dan gaan we kijken hoe het vandaag gaat. Ik hoop dat het beter gaat dan de vorige keer. De vorige keer heb je alleen maar gezegd dat het heel goed ging. Ja. Het ging zo goed bij je. Ja, de vorige keer ging het inderdaad heel goed. Ik hoop dat het nu nog beter gaat. Goed soepel zitten, soepel zitten. Zo, dus echt jezelf daar dwingen en leren om zacht tot weinig contact te nemen. Goed zo, ja, keurig. En dan ga je zo lekker van de hand veranderen. Goed zo, ja, recht maken. Goed zo, ja. Ja, dus eigenlijk uh, in zijn lijf gebeurt er iets, dat is de oorzaak. En hij reageert daarin door sterk te worden in zijn mond. Dus dat is dan eigenlijk het gevolg van de oorzaak. Dus als je dan in zijn mond het oplost, dan doe je wel het gevolg oplossen, maar de oorzaak eigenlijk niet. Goed zo, in balans. Ho, ho, hier gaat de verkeerde kant op. Goed zo, in je kuiten corrigeer je. Goed zo. Ja, draai de hier nog maar een keer door. Um, nou, ik heb mijn hands-free cap heb ik, uh, op vandaag. Ik heb Tess met Boris geholpen. Dat ging echt heel erg goed. Ze hadden even een dipje. Hè, Tess? Ja. En jullie hadden even dat jullie weer aan elkaar moesten wennen. Dat we even moesten weten wie was nou de baas en wie ging wie vertellen. Wat er ging gebeuren vandaag. Maar we hebben dat eigenlijk, uh, zijn we nou weer heel erg op de goede weg. Door gewoon consequent te zijn, niet boos te worden, maar gewoon heel duidelijk te zijn voor hem. Dat we doorzetten in wat we willen. En hem niet de vrije loop geven, hè, want dat mag ook niet. We moeten net een beetje tussen heel streng en heel lief. Daar moeten we net een beetje tussenin zitten. En dat gaat eigenlijk heel goed, hè? Ja. ja. Uh, TikTok zijn opgenomen paardjes. Ze hebben ik een beetje en slugger. En ik was net vooral eventjes aan het logeren. Christijnen iets. En toen zag ik. Dat hebben wat appeltjes begonnen te worden. Op haar, vat. Nou, dat is wel weer lang geleden. Ze heeft het een keer eerder gehad. Ook toen ze het eetlestaal begonnen was. Dus uh, ergens gaat er iets heel goed. Daar ben ik heel blij mee. Verder doet ze toch sowieso heel lekker. Ik ga zo nog even haar voetjes doen. En van blondie. Want ondanks dat ze hoeveel een pees gehad hebben, moet je dat natuurlijk wel een beetje bij blijven houden. Zeker nu het zo droog is. Dus we eten nog even een hapje op. En dan ga ik even nog voetjes doen. En we mogen ook Tess en ik eten. Ik ben samen met... Maren. Maren. Je kan het, het. Ik, ik ga haar naam nou niet meer zeggen, want dan ben ik bang dat ik het fout zeg. Wij gaan vandaag weer een TikTok opnemen. Laten we hem eerst maar gaan oefenen. Ja, ik ben klaar met de tiktokjes. Tess gaat Boris even halen, ik ga Verona even halen. Ik had niet verwacht dat we zo snel klaar zouden zijn. Het wordt nog eens goed in dansen. Uh, dus we zetten Verona en Boris even in de molen. Die twee zijn vrij vandaag. Ze hebben met Blondie zometeen les. Ik had achteraf wel gewoon kunnen rijden, maar vorig, gisteren was het best wel langzaam met de tiktokjes. Dus nou ja, goed. Uh, zijn ze een dagje vrij. Maakt niet uit. Ik ben hier samen met Blondie het er niet mee eens, want Verona zat in de stadmolen. Zonder de blonde Pony. Oh, ineens zat ze erop. Oké. Okay. Oh, toen was ik er. Wat ga je doen? <laughs> uh, nee, ik ga even voelen hoe, uh, hoe Blondie voelt en dan kan ik daar Tess weer uh, wat beter mee uh, op weg helpen. was wat sterker aan rechts, dus ik heb een beetje wat geoefend om te, te wijken voor mijn rechterbeen. En verder was ze eigenlijk heel erg fijn. Ze was heel zacht in haar mondje, dus daar was ik blij mee. lopen voorop dus ze doen eerst Verona. We mogen naar hun stal, Tess is klaar met de les. Dan mogen wij zo naar huis. Gek! krijg je als dingen ineens sneller gaan dan dat je gedacht had. Dus even kijken, hallo vrouw! Zo, kom maar. Tot voorzichtig zijn, de Verona is wat ouder. Ze moet even haar eigen weg vinden en glijdt ze uit. Kom maar vrouwtje. Doet zo! Doet, doet. Hoeven ze eigenlijk genieten vies? Oh, wat lief, dankjewel. Er is ook nog een lieve mevrouw die even de molen voor me aan wil zetten. Zo, dank u. Dank u. Kom maar, vrouw. Uh, die gaat lekker naar door stammetje. Ja, jij. Lekker naar je stam. Type hmm. diepe teleurstelling. Niks te eten, je krijgt zo schat. En ook Boris is klaar. Kom hier, jongen. En die is iets handiger als veroon. Kom maar. Dan mag die ook lekker naar zijn... Dan mag hij ook lekker naar zijn Wij gaan naar huis toe. Ik heb net les gehad. Met Blondie. We hebben vandaag gewerkt aan... luisteren naar mijn been. Ja, vooral het oprekken denk ik van de rechterkant. Ja. Spijten. Met een uh, bont spray. Ja. En uh, ik uh, ga haar vaart doen. Uh, het jullie eens. Ze gaat dus op boren rijden, maar we gaan eerst even met Blondie nog een video opnemen. Want we hebben nog helemaal geen zondagvideo. Die hebben jullie inmiddels al wel gezien. Die gaat over allemaal spannende dingen. Is te groot voor Blondie. Oh. Oeh reageer is en nog wat uh, onderwerpjes die vaak naar voren komen zo. dus uh, ja dan moeten ze de video kijken dus uh, die gaan we zo meteen even opnemen en dan uh, hebben jullie die al gezien ik ben in de binnenbak dus ik had mijn andere cap ook kunnen doen ik vind deze cap heel fijn omdat die een hele grote zonneklep heeft uh, in de winter ben ik liever die andere want heb ik die zonneklep eigenlijk niet nodig en buiten wil ik ook altijd graag een zonneklep want anders dan verbrand ik ook nog. Maar goed, ik ben nu binnen, dus ik had net zo goed de andere cap op kunnen doen. Einde verhaal, cap. Goed. Uh, Tess is Boris aan het zadelen. Die komt zo meteen ook in de bak. Buiten zijn de lessen bezig, dus daar kunnen we helaas niet heen. We gaan het weekend ook buiten ritten maken, dus dan uh, doen we dat vandaag even niet. Dus ik zie jullie zo. Uh, de andere camera heb ik wel de accu's opgeladen, maar die heb ik vrolijk om mijn bureau laten liggen. Dus ik heb even mijn telefoon hier. En dan wordt het iets minder makkelijk om te filmen met een standaard. Want het kan wel, maar dan moet testen en dan kan het pakken. Daar is de Tessa. Hey. Met de Boris? Oh, ja. Een Corona denkt: Oh, dan moet ik heel hard. Uh, ja. ja. ga je doen? Ga je? Denk je? Nog iets intelligenters te zeggen over dit was het? Uh, ik ga een ze doen. En, uh... Oh, en nog iets over te groot of te klein. Als ik vanaf hier film... Dan is Tessa niet te groot. Als ik vanaf daar film, dan is de benen veel langer. En als ik zo film, ik weet niet of ik dat kan zien nu, want ik hang er over mijn paard heen. Dan is ze veel te groot. Dus de hoek van filmen of een foto maken, geeft perspectief over hoe groot iemand is ja. op een paard. Dus ja, voor Boris vind ik er iets wat aan de lange kant, ja, maar denk, niet te zwaar. Maar voor Blondie? Zeker niet. Ik ben momenteel vooral bezig met de benen te rijden, niet met de teugels. Het geeft niet altijd het resultaat dat je zou willen, Maar het leert ze allebei op eigen benen te staan. Dus het klopt, hij kan veel meer uh, neerwaarts, voorwaarts rijden. Hij kan ook veel beter uh, aanleunen. Alleen dat is niet wat ze nu aan het trainen zijn. Het is dus wel de bedoeling dat dat er komt. Het is ook de bedoeling dat hij dat gaat doen, maar vanuit zijn eigen lijf. Als ik die of zo goed begrepen heb. Nou, we zijn nu een tijdje bezig. dan is er een aardig drafje in. Dan kunnen We kunnen dat bijna een verruiming noemen, denk ik. Ziet er netjes uit.